3, 2, 1, go. Het is vandaag een hele bijzondere dag bij Voice, we hebben namelijk weer onze halfjaarlijkse stoelendans. Uh, dit organiseren we zodat Brilliant. alle collega's weer even door elkaar gewitst worden, dat we weer naast nieuwe collega's komen zitten, meer van elkaar kunnen leren. Uh, en daarnaast hebben we software die het ook heel gemakkelijk maakt om niet per se naast je directe collega te zitten waar je altijd mee samenwerkt, maar dat ook prima op afstand te kunnen doen. Het is vandaag een klein beetje chaos overal in de kantoren, maar over een paar uurtjes uh, zit iedereen weer op een nieuwe plek en uh, kunnen we weer verder.